Niet eens. De meisjes waren 22. Ik zou van deze wel weer een goedlopend bureautje kunnen maken, hoor. Als ik mijn handjes maar vrij heb. Handjes thuis, hè? Voor je het weet heb je een aanklacht van je broer. Piet, trouwens, die moet ik even nemen. Ja, dat zullen we hier ook altijd. Jullie hebben gedanst naar de pijpen van giftige middelbare mannen. Zolang ik hier zit, zijn jullie veilig. Ja, dat kan echt niet meer. Dat is microagressie. Microagressie? Snap ik. Jij bent nog steeds assenpoester. Alleen worstelt ze met de genderidentiteit. Ik voel het gewoon niet. Het is veel te halfslachtig. Ja. Jezus Maarten, maar echt. Dit is precies wat er niet meer kan. Hebben jullie dan helemaal niks geleerd? Pittig ding. Tenen zijn veel te lang in Nederland. Gaan we bovenop staan. Man, vrouw, minderheden, Anke. Ilse. <hums> mm. lekker man, die vlees, huma, mikkoedoen. Kun je dit? Het, het ligt gevoelig. Sai. is gewoon lekker op elk gerecht. Waar het ook maar na komt, goed doen. Waarom moet altijd alles grappig zijn? Ik kan het niet meer. Hier, live voor het publiek. <hums> Sorry, maar ik denk toch dat ik dit niet ga doen. La la la la la, la, la, la. Jij liet ons achter in het jij stond er dans op, m'n lijk. <hums> De grens hier. Hier. En die grens is... Hier, is, is hier. En die grens is hier. En die grens is hier. En die grens is hier. Wat een belachelijk gedoe is dit, zeg? Stream de satirische comedyserie Kast op NPO Plus.